Een uh, belangrijk inzicht voor mij van vandaag was uh, dat een relatie eigenlijk bestaat uit drie uh, dingen. En dat is liefde, relatie en uh, seks. Uh, dus drie verschillende gebieden. Nee, een driepoot. Uh, Ik dacht alleen maar uit seks. <laughs> <laughs> Verrassend was het <laughs> dat er niet zo is. Nee. Maar uh, ja, dus een driepoot die uh, zeg maar in balans uh, moet uh, zijn. Dat, is, uh, ja, dat was wel een mooi, uh, mooi eye-opener voor me. Ja.